Daar zijn we weer, de zevende maand alweer. Het is eigenlijk bijna moeilijk voor te stellen dat we, nou ja, het is al bijna drie kwart jaar geleden gestart zijn met die serie webinars. Met kijken naar hoe kunnen we ouders ondersteunen. In het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Nou, daar is opvoedvaardig uitgeboren. Nou ja, als je bij maand 7 zit, denk ik dat de kans nog maar heel klein is dat je zo van hey, wat zijn we hier aan het doen, aan het uh, bekijken bent. Maar mocht je dat hebben, ga naar www.opvoedvaardig.nl. Want daar kun je vanaf de start de overzichtswebinars meekijken. En dan nou ja, heb je nog een heleboel kijkplezier te gaan. Want zit intussen volgens mij. Gaan we het elfde uur in aan trainingsmateriaal. Nou, dat betekent dat je intussen ook gewoon bijna een opleiding gekregen hebt in, nou ja, een soort van graad in, hoogbegaafd ouderschap. Um, dus nou, ik hoop vooral dat jullie nou, niet alleen gekeken hebben... en dat je intussen met popcorn op de bank zit... en dat Entertainment is, maar dat het vooral iets is waar je iets mee gaat doen. Iets wat je in de praktijk gaat brengen. Dus nou, denk daar ook heel even over na. Weet je, reflecteer daar ook op. Want je hebt nu een, een uur te gaan. En misschien doe je het op audio, misschien luister je onderweg of wat dan ook. Maar wat is je intentie hiermee? Is je intentie van, nou, ik wil geen worden? voor? Is dus je intentie, ik luister ernaar en ik pak passief wel wat op... Is je intentie, ik ga vandaag drie acties eruit halen waar ik iets mee ga doen. Of zeg je, nou, ik zie het als een studie. Krijg je de kans om nou, een enorme bak met informatie, die normaal gewoon heel veel geld kost in boeken of in dat, dat soort dingen. Um, maar die kan ik nu gratis krijgen, zeg maar, door dit hele proces te volgen. Dus ik ga ook elk stukje bestuderen en ik ga elk filmpje gewoon twee of drie keer, of elk stuk twee of drie keer kijken, om het maximale uit te halen. En dan nog een stapel boeken erbij te bestellen en weet ik wat allemaal. Dus, nou ja, ga eens voor jezelf bewust met een intentie het proces is, want hoe bewuster jij bent over wat je wil, over waar je uit wil komen, hoe groter de kans is dat je krijgt wat je wil hebben. En als je je doel voor ogen hebt, want ik neem aan dat je doel niet is om, om, om weet ik veel, 15 uur naar tel te kijken. Ik neem aan dat je doel is om nou, een betere ouder te worden of ontspannender in je ouderschap te zitten. Of je kinderen naar hun toptalentcapaciteit te begeleiden. Of nou ja, wat dan ook je doel is, hoe helder je dat doel is, hebt, hoe makkelijker je kunt afmeten of dat wat we aan het doen zijn, daarbij aan het helpen is. Dus, nou ja, zoals beloofd, hè, Modern Tempo, heleboel informatie in een korte tijd. Maar nou ja, wel de mogelijkheid om een heleboel te leren. We gaan weer door de verschillende modules heen. We gaan kijken naar kennis en kunde van begaafdheid, waarbij we gaan kijken naar perfectionisme en phalanx. Dus vanuit die kritische ingesteldheid, nou ja, wat, wat is dan perfectionisme en phalanx en wat zijn een aantal praktische dingen die je daarmee kunt doen? Bij opvoedvaardig gaan we kijken naar structuur bieden. We hebben tot nu toe heel gehad over autonomie. En, en zelfsturing en zo, dat is natuurlijk heel erg gaaf. Aan de andere kant heb je als ouder ook wel, nou ja, denk ik, een taak om structuur aan te bieden. Nou, hoe doe je dat? Wat zijn daar gewoon wat best practices in hoe je dat aan kunt pakken? Nou, in het begeleiden van toptalenten gaan we het vooral hebben over de focus op het proces. Hoe meer je focus is op win ik of win ik niet, haal ik een nieuwe score, hoe kleiner de kans dat je uiteindelijk het voor gaat houden. Maar hoe meer je je kunt focussen op nou ja, het proces... Je zegt van nou, ik probeer gewoon beter te worden, ik probeer tot zelfactualisatie te komen, hoe groter jouw kans op succes is. Nou ja, bijzonder gaan we het hebben over High Challenge Low Threshold. Prachtige uitspraak van Marie Neihard. Die zegt van nou ja, juist die deel bijzondere kinderen moeten wel een hoog uitdagingsgraad hebben voor hun intelligentie. Maar de drempel moet laag zijn voor hun om succes te kunnen hebben. Nou bij Bewust Ouderschap gaan we het oppakken waar we het de vorige keer gelaten hebben. Want de vorige keer hebben we een enorme lijst gemaakt van allemaal ondersteuningsvragen die je kind zou kunnen hebben. Deze keer gaan we inzoomen en gaan we het kleiner maken. Gaan we kijken naar, oké, okay, van die hele lijst met ondersteuningsvragen, wat zijn drie of vier dingen die het meeste bijdragen aan verschillende doelen. En uiteindelijk van jou, jouw kracht naar je kinderen. We hebben het eerder bij Duel Bijzondere Kinderen gehad over hoe je stressniveau een enorme impact heeft op je functioneringsniveau. Hoe meer stress je hebt, hoe minder van al jouw vermogens je beschikbaar hebt. Dus doel nummer één moet ook voor jezelf zijn om je stressniveau naar beneden te krijgen. Nou, wat kun je daaraan doen? Hoe kun je... Maar Triggers bij jezelf herkennen, dus momenten dat je afglijdt eigenlijk en hoe kun je dat voorkomen en zorgen dat door een lager stressniveau er meer van jou beschikbaar is. Nou, je hoort het al, we hebben weer een heleboel te doen met elkaar, dus laten we gewoon gaan starten. We starten met onderdeel nummer 1, spoor of laag 1, kennis en kunde van begaafdheid. Weet je, Als je weet nou, wat hoogbegaafdheid is vanuit verschillende perspectieven, nou ja, dan wordt het makkelijker om er nou ja, ook dingen mee te gaan doen. Nou, we hebben een hele tour met elkaar gemaakt. Uh, we zijn begonnen met IQ en we zijn toen gaan kijken naar het, het zijnsluik en het cognitieve luik. We zijn gaan kijken naar eigenschappen van hoogbegaafde kinderen. We zijn toen gaan kijken naar die verschillende profielen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn gaan kijken naar intensiteiten. Dus uh, dabrowski analyses zijn we erbij gaan halen. En nou ja, nu komen we steeds meer bij toegepaste vraagstukken. Want ja, waarschijnlijk ben je intussen een beetje op hetzelfde punt aangekomen waar ik op een gegeven moment aankwam. Want ik ging leren wat hoogbegaafdheid was, want ik wilde dat graag snappen. En hoe meer theorieën ik kreeg, hoe minder ik ervan begreep. Hoe minder duidelijk ik antwoord kon vragen, weet je wat, dan word ik op tv, op de radio, op podcast, word ik geïnterviewd. En dan komt altijd die vraag, wat is hoogbegaafdheid voorbij? En hoe meer ik leer, hoe minder ik een antwoord heb. Nou ja, en van langzaamaan is ook mijn aandacht dus aan het verschuiven van, het is niet zo relevant wat hoogbegaafdheid is. Het is belangrijk, wat hebben... Deze kinderen, wat hebben jouw kinderen nodig en hoe gaan we ze dat bieden? Nou en daar gaan we dus nu een verschuiving maken. En een van de onderwerpen is dus bijvoorbeeld perfectionisme en faalangst. Want we hebben het gehad over het zijnsleuk en die embodio's die Tessa eh, Kibo natuurlijk omschrijft. En een van de onderdelen daarin is die kritische ingesteldheid. Die, het vermogen om heel veel details te zien en daar ook een hoge standaard in te hebben. Maar het risico daarvan dat kan doorslaan naar perfectionisme en dat kan doorslaan naar faalangst. En dat betekent eigenlijk dat het niet per se beter wordt. En dan gaan we zo meteen naar kijken dat het belangrijkste verschil, het belangrijkste onderwerp gaat niet over of je wel of niet perfectionistisch bent. Want perfectionisme is best wel een goede eigenschap kan een goede eigenschap zijn, als het je helpt om beter te worden. Maar als je als gevolg van je perfectionisme of als gevolg van je vaarlangs niks meer gaat doen, minder gaat leren, minder gaat presteren, ja dan hebben we niemand geholpen. Dan wordt de wereld er niet beter van. Nou, hier kun je een studie over maken. We hebben er een driedaagse van gemaakt. Weet je? Een van onze trainers, Dick verwij is zich helemaal verdiept in het onderwerp. We hebben van alles bijgehaald. En eigenlijk is dit ook een soort van trekken aan het touwtje van een heel spinnenweb. Want hier komen allemaal thema's als mindset en hoopvolheid en al die verschillende factoren komen hierin terug. Nou, dat gaan we nu niet doen, want nou, we proberen dit natuurlijk in korte sessies te doen. En ik heb nog vijf andere onderwerpen te behandelen. We gaan vooral wat praktijksuggesties doen. Enerzijds om er op een andere manier naar te kijken. Anderzijds van ja, hoe, hoe kun je je kind hierin begeleiden. Wat zijn wat stappen die je daarin kunt zetten. Nou, en ik haalde het net al een klein beetje aan. Dat het belangrijkste verschil bij perfectionisme en phalanx is niet heb je perfectionisme of heb je phalanx. Maar vooral is het een gezonde of een ongezonde variant. Want zonder een bepaalde mate van phalanx, zonder een bepaalde mate van perfectionisme. Presteer je niet op je maximum. Ook als, nou, Ik ga nu voor een camera staan. Nou, dan heb ik geen zware phalangs. ik heb geen nacht slecht geslapen, weet je, kom je best wel relaxed binnen. Maar toch op het moment dat die camera aangaat, dan wordt er iets in me wakker en dan, nou ja, dan is het toch wel van, ja, ik, ik wil niet dat dit misgaat, zeg maar. Ik wil niet dat ik mijn hele tekst kwijtraak of ik wil niet dat ik, nou ja, weet ik veel, allerlei gekke dingen ga zeggen of dat ik mijn tijd niet volmaak of dat ik er dik overheen ga. Dus, nou ja, daar, daar zit een neiging om dat goed te willen doen. Voor mij is dat... Alleen geen probleem, want ik word daar beter van. De dag dat ik hier binnenloop, en soms heb ik dat, dat ik echt denk, oh, ik ben honderdduizend andere dingen aan het doen, ja, ik moet ook nog een video opnemen. Dan heb ik dat gevoel niet, dan zit dat perfectionisme er niet in. En nou ja, dan heb ik ook niet de neiging om hier het meeste van te maken. Dus je hebt het ook deels nodig als, als, als push. En bedoel, als je een turner bent of zo, weet je, dan ben je een jaar lang aan het oefenen om van een 9,22 een 9,27 te maken. En dat kost je gewoon zes maanden training om dat te krijgen. Weet je, De wereldkampioen die traint een jaar lang om twee tienden van een seconde ergens van de tijd af te halen. En is daarom bezig met precies de richting waar je tenen op staat op het moment dat je je voet voor de eerste keer neerzet. Maar dat, dat is een bepaalde mate van perfectionisme. Want je moet super detailgeoriënteerd proberen dingen nog beter te maken. Maar schil tussen gezond en ongezond perfectionisme zijn eigenlijk de, de vragen, de twee of drie vragen. De eerste is, ga ik er beter van presteren? Dus als ik door mijn perfectionisme betere prestaties ga leveren, nou, dan is dat al fijn. De tweede is, draagt het bij aan mijn ontwikkeling? Want soms ga ik er wel beter van presteren, maar ik heb geen zelfreflectie meer. Ik kan niet meer kijken naar mezelf, want ik ben zo, nou ja, ik ben zo opgefokt, zeg maar. Nou ja, Dan is de vraag of dat helpt. Dus draagt het bij aan groei en ontwikkeling. En de derde is, draagt het bij aan welbevinden? Want soms nou ja, heb je perfectionisme en dan zie je mensen... Ja, ik wil heel graag goed doen, keihard gefocust, leren beter maar zijn diep ongelukkig, slapen nachten niet, zijn doodsbang om aan zo'n proces te beginnen. Nou ja, dan vind ik het ook geen gezond perfectionisme. Want gezond perfectionisme zorgt ervoor dat je beter gaat presteren, dat je blijft groeien en ontwikkelen en dat je je er goed bij voelt. En dat mag best wel af en toe spannend zijn, dat mag best een beetje schuren, maar je moet je wel overal goed voelen. Het leven is niet leuk als het een soort van leidensweg wordt. Dus heel belangrijk uitgangspunt, zorg dat je er beter van gaat presteren, zorg dat je blijft groeien en ontwikkelen en kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling en zorg dat het bijdraagt aan je welbevinden. Nou, en onderliggend, ik gaf het net al aan, is het heel erg gekoppeld aan levenshouding. Het is gekoppeld aan het hebben van een growth mindset. Want als je een growth mindset hebt, dan zit je niet zo heel erg in die modus. Kan ik het wel of kan ik het niet? Maar dan is je primaire vraag. Ik denk dat ik alles kan als ik maar mijn best doe. Als ik de juiste strategie toe ga passen. En als ik maar het groeiproces aanga. En dat heeft te maken met aangeleerd optimisme. Weet je nog, de uitlegstijl die je voor jezelf had, hoe leg ik aan mezelf uit dat ik wel of niet succesvol ben of dat ik wel of niet gefaald ben. En dat een aangeleed pessimist, als het fout gaat, maakt hij het heel groot en, en eeuwigdurend en als het goed gaat, maakt hij het heel klein. Terwijl een aangeleerd optimist juist zegt, ja het ging mis, maar ja, het ging hier mis op dit moment, weet je, per, permanent, per precies en persoonlijk. Dat passen we alleen maar toe op wanneer het goed gaat. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, dat je die dingen die misgaan wat kleiner kunt maken en de dingen die goed gaan wat groter kunnen maken, zul je minder phalangs hebben, zul je minder perfectionistisch zijn. En hoopvolheid. Ik weet verschillende manieren om bij mijn doel uit te komen en ik heb vertrouwen in mijn eigen vermogen om dat pad te lopen. Dus eigenlijk is ik perfectionisme en phalangs, dat vind ik ook altijd wel lastig als me daar vragen over gesteld worden. Dat zijn echt een soort van containerbegrippen. Het zijn hele grote begrippen waar je heel veel verschillende dingen mee kunt bedoelen. Terwijl het eigenlijk nou ja, allemaal verschillende onderliggende oorzaken en theorieën en uitgangspunten hebben. En dat, is, nou, dat zie je natuurlijk in het thema van deze hele webinarserie. Die, die hele achtergrond die erin zit is constant die vraag van laten we nou wegblijven bij die labels. Of het nou hoogbegaafd is, of het nou ADHD is, of het nou uh, het autistisch spectrum is. Maar ook of het nou perfectionisme en falangst is of hoogsensitiviteit. En laten we terugbrengen naar de vraag die eronder zit. En welke ontwikkelingsvragen zitten eronder? Nou, dan zie je verschillende thema's terugkomen. Dan gaat het vaak over het ontwikkelen van vaardigheden. Dan gaat het vaak over het ontwikkelen van een positieve, constructieve levenshouding. Werk aan je ontwikkelingspsychologie. Werk aan je zelfreflectie. Nou, dat zijn al die factoren die bijdragen aan die ontwikkeling. Nou, en wat belangrijk is, dat doe ik bijna alles als ik nog um, leerlingen coach of kinderen coach. Um, heel erg bezig ga met een reframe. Want wat ik vaak zie is dat mensen, hun, zelfs als je een ongezond perfectionist bent. Tot het punt dat je bijna niks meer kunt doen, wordt het vaak gepresenteerd als een goede eigenschap. Dus dan hebben we een kind die gewoon, nou ja, kan geen toetsen meer maken of doet niet meer mee met een wedstrijd. Of nou ja, gaat, gaat nergens meer daadwerkelijk de uitdaging en groei aan. Maar vervolgens komt er een verhaal uit. Ja, maar dat is omdat ik zo, zo goed ben. Ik heb in Amerika ooit een, een jongen begeleid en we hadden een heel gesprek en hij wilde dan uh, pool, zeg maar, poolspelen, zeg maar. Uh, dat vond hij heel belangrijk, was hij goed in en daar werd hij steeds beter in. Maar ja, toen moest hij heel erg goed worden. Hij had alleen twee problemen, want hij wilde de wereldkampioen worden. Dus nou ja, dat gaf hem heel veel stress. En hij vond het zo zielig voor zijn tegenstanders als ze verloren. Dus uiteindelijk ging hij maar niet pool spelen. Nou ja, en dat, dat klinkt voor mij juist heel erg als rationaliseren. Dat je eigenlijk gewoon bang bent. Dat je eigenlijk een aangeleerd pessimistische levenshouding hebt. Dat je um, een fixed mindset hebt. Dat je niet meer hoopvol bent. En je verzint er een verhaal bij. En wat ik meestal zeg is, perfectionisme is geen standaard. Want perfect is dat er helemaal niks mis mee is. En die standaard kunnen wij als mensen niet halen. Dat bestaat niet. Je gaat altijd fouten hebben. Je gaat altijd onvolkomenheden hebben. Het kan altijd beter zijn. Dus als je jezelf voor je kop blijft staan, of als je zelfs niet begint als je niet denkt dat het perfect gaat worden, dan doe je helemaal niks. Ik geef dan vaak metafoor van, stel je voor dat ik ga hoog springen. Nou, ik kan hoog springen, ik kan over een meter heen springen. Ja, dat is natuurlijk niet goed genoeg. Weet je, ik leg die lat gewoon op 4 meter hoog en dan ga ik rennen en dan spring ik eronder door. Ik kom niet eens in de buurt, maar ik zeg, ja, maar ik had wel mijn lat op 4 meter liggen. Daar is niks stoers of gaafs aan. Het is veel spannender om me van 1 meter naar 1,30 meter dertig te doen, want dan weet ik niet of ik het kan. En 1,35 meter 35, want dan kom ik in de buurt van de grens van mijn vermogens. Dat is een veel spannendere plek om te zijn dan om gewoon zo hoog te leggen dat ik er toch niet in de buurt kan komen. En, nou ja, goed, over dat rationaliseren, wat ik vaak met kinderen bespreek, is... Um, een slecht resultaat plus een goed verhaal, dus nou ja, het is me niet gelukt om over een balk van 4 meter heen te springen, dus ik word niet beter in uh, hoogspringen of ik ga niet leren pool spelen, want ik kan het niet perfect en ik vind het zielig voor mijn tegenstander. Het resultaat is slecht. Als ik naar je kijk, heb je geen poolspel gespeeld. Als ik naar je kijk, ben je niet over een balk heen gesprongen en je hebt niet gegroeid, je bent niet beter geworden. Dus je hebt een slecht resultaat en je probeert er een goed, goed verhaal bij te verzinnen. En dat is juist bij die hoogbegaafde kinderen natuurlijk een uitdaging. Ze kunnen overal een goed verhaal bij verzinnen. En daarom is het altijd belangrijk om weer terug te gaan. Hé, hey, gaaf verhaal, maar het resultaat is er nog steeds niet. Dus wat gaan we nou doen om dat resultaat te halen? Hoe ga je over die balk heen springen? Hoe ga je daadwerkelijk pool spelen? Hoe ga je naar je Frans proefwerk toe en gewoon kijken hoe goed je het kunt doen en het de volgende keer beter kunnen doen? En een van de belangrijkste omslagen, dat is ook een vraag die vaak aan mij gesteld wordt in interview van wat is bij jou de omslag geweest in je leven, dat je nou ja, vastgelopen en depressief uit het raam zat te kijken en niet echt meer wist wat je met je leven aan moest, en dat je op een gegeven moment van alles bent gaan doen, is de belangrijkste conclusie dat iets doen altijd beter is dan niets doen. Het is altijd beter om in beweging te zijn, het is altijd beter om in beweging te blijven, want dan ben je iets aan het doen, op het moment dat je het doet en het gaat goed of het gaat niet goed, kun je het beter maken, want dan kun je leren van je fouten. Je kunt niet tot hogere niveaus komen. Je kunt niet heel veel ontwikkelen, theoretiseren. Want als ik beter word in de Frans en zo, had ik had een 1, dan kan ik eindeloos gaan zitten filosoferen over die ene toet die in 1 was, wat er beter zou kunnen. Veel effectiever is het om 5 en te gaan doen en dan te kijken of ik gewoon een 1 en 2 kan maken. En dan probeer ik iets nieuws uit en dan kijken of het 2 en 3 wordt. En dan wordt het in 1 keer een 2, wordt het weer een 1. Nou, dan werkte dit blijkbaar niet. Of dan werd het 2 en 1 keer een 5. Dan denk ik, oh, dit werkte wel. Dus door dingen te proberen. En dan jezelf weer nou, in de frontline te zetten, echt iets gaan te proberen. Nou, daar leer je al het meeste van. Nou, wat kun je hier aan doen? Wat kun jij eraan bijdragen? Maar stap 1 is, ben een rolmodel in falen. De uitdaging die we vaak als volwassenen hebben naar onze kinderen is dat wij onszelf aan onze kinderen als perfect willen presenteren. Dat doen leraren, dat doen leerkrachten, dat doen ouders. Want we willen graag de goede kant van onszelf laten zien. Nou, deels niks mis mee, ook vanuit jezelf gereineerd best logisch. Het is alleen... Geen, het, het helpt kinderen niet. Want kinderen denken dan, als kind ben ik een soort van mislukte volwassenen, want ik maak nog allerlei fouten. En papa of mama of, of de juf of de meester of de, of de docent, die maken geen fouten meer. Nou ja, dat is geen reëel beeld van de wereld. Want elke volwassene die nog nieuwe dingen aan het leren is, die is als goed goeds fout aan het maken. Als je niet genoeg fout hebt gemaakt, heb je niet genoeg geprobeerd en niet genoeg geleerd. Maar dat uitspreken naar je kinderen... En bij het avondeten zeggen van, hey, ik heb morgen een presentatie op mijn werk, ik vind het echt vet spannend. ik weet het niet of ik moet een gesprek met mijn baas hebben of ik ga een nieuwe baan nemen of ik ga een opleiding beginnen. En ik vind het spannend en ik moest een toets doen en ik heb hem niet gehaald en daar baal ik van en wat ik nu ga doen is meer oefenen en meer uitproberen en meer leren. Of gewoon eens een keer met je kinderen meedoen en die zijn een computerspelletje aan het doen en je kunt er geen zak van en je gaat het toch doen en je gaat op je bek. En dan ga je kinderen je uitlachen en dan kun je zeggen, hey, ik probeerde iets nieuws, hoe kan ik hier beter in worden? Want dan kun je laten zien hoe het leerproces er in de werkelijkheid uitziet. En kinderen moeten leren falen. En leren falen doe je als eerste weer als rolmodel. Als je zegt: Oh man, wat ben ik toch een ontzettende sukkel. Ik ga het spelletje doen en het gaat mis. Nou, dan laat je zien hoe falen werkt. Falen is jezelf voor je kop slaan. Terwijl als je de tegenhanger hebt en je zegt: Nee, ik faal. Maar dat is goed. Wat gaaf. Hé? Dit is niet gelukt. Ik ga het nog een keer proberen en ik ga dit doen. Weet je, ik, ik ben het in ieder geval gaan doen. Ik had ook niets, niks kunnen doen. Weet je, dus ben daar weer een rolmodel in en oefen voor falen. Een oefening die ik wel eens doe met, met groepen is echt de afspraak maken, zo je een fout maakt, dan maak je een buiginkje. En zo gauw je een buiginkje maakt, gaat de hele groep applaudisseren en zo gauw het niet lukt, als je een fout maakt gaat het stom doen, dan gaat iedereen je afvragen van hey, hoe kunnen we jou helpen om nou ja, het feit dat het niet gelukt is uh, om te zetten. En de belangrijkste reframe erin is, hè, falen bestaat dat überhaupt? De, een, in NLP is een van de uitgangspunten, there is no failure, only feedback. Falen bestaat niet, je hebt alleen feedback. Dit werkte niet. En misschien werken duizend dingen niet, maar dan leer je elke keer weer iets wat niet gelukt is en dan kun je iets nieuws gaan vinden. Nou, en het belangrijkste om dat falen als feedback te zien is werken met heel veel rondes. Als er één examen is en je haalt het of je haalt het niet en een bepaalt je hele leven, ja, dan wordt dat een heel groot ding. Terwijl als je drie, vier, vijf kansen krijgt om het opnieuw te doen en de vraag is elke keer alleen maar, ben ik beter dan de vorige keer? Nou ja, dan heb je denk ik al een veel relaxtere houding, want dan ga je het meer als feedback zien. Ik tegenwoordig, als ik examens voor iets moet doen, en nou ja, eerst ga ik altijd leren voor mezelf, wat wil ik hier leren? Dit wil ik zelf weten. En op een gegeven moment kom je dan bij het punt dat ik weet wat ik wil weten, maar dan gaat het examen gaat me meer vragen. Als ik weet dat er een herexamen is, dan ga ik gewoon meteen het examen doen. Want dan ga ik kijken, eerst wil ik feedback hebben over wat ik al weet, hoe dat examen eruit ziet, hoe, waar ik nu ben, of dat al voldoende is of niet. Nou, soms haal ik het dan, denk ik, jee, ook weer geregeld. Of dan haal ik het niet, maar dan zie ik in ieder geval waar ik in kan verbeteren. Dus ik gebruik ook juist nou ja, diagnostische toetsen of dat soort dingen om te zien waar je bent, want dan weet je waar je op in moet steken. Een van de boeken die hierin leuk is, volgens mij Dan Peters uit mijn hoofd, um, heeft Make Your Warrior Into a Warrior. Maak je zorgenmaker uh, in een strijder. En ja, Natuurlijk in Engels is dat een mooie wordplay. Um, maar dat is een leuk boek. Hele serie werkboeken bij, ook voor kinderen en weet ik wat allemaal. Dus dat is wel een mooie manier om, om zeg maar, dat concept van zorgenmaker... om te zetten in nou ja, positieve gedachten en bekrachtigende uh, stappen. Hey, dat weer. De aanzien van kennis en kunde begaafdheid. We gingen kijken naar perfectionisme en falangst. Is het gezond of ongezond? Als het ongezond is, want daar hebben we het eigenlijk natuurlijk over gehad. Hoe kun je dat reframen vanuit die, die levenshouding, vanuit die mindset... Ga naar die growth mindset, ga naar het aangeleerd optimisme. Ben een rolmodel, ga oefenen met falen en zorg dat falen omgezet wordt in feedback. Het gaat om leren en groeien, het gaat niet om het juiste antwoord. Dan komen we bij opvoedvaardigheid. Um, opvoedvaardig gaan we deze keer de tegenhanger van autonomie doen. Want we hebben het tot nu toe heel erg gehad over autonomie, zelfsturend doen, situationeel leiderschap, naast en achter je kind gaan staan zodat je zijn eigen lessen kan leren. Maar ouderschap is eigenlijk altijd een balans. En waar je die balans legt, dat ligt aan jou. Aan jouw prioriteit, aan jouw waarde en wat je belangrijk vindt. In enerzijds je kinderen de ruimte geven om hun autonomie uit zichzelf allerlei dingen te ontdekken. Aan de andere kant de wereld nou ja, te structureren, veilig, betrouwbaar, voorspelbaar te maken. Rust, reinheid en regelmaat. En nou ja, Dit is altijd wel een lastig thema. Eh, omdat kinderen er niet altijd fan van zijn, van structuur. In ieder geval cognitief niet. En uh, ouders zijn vaak ook wat creatiever en wat, wat ruimer in hun ouders op bokken denken. Ze zijn ook niet geneigd om die structuur te creëren. En het typische is dat aan de andere kant structuur wel rust geeft. En als ik naar mezelf kijk, is het ook een constante strijd in mezelf. Want aan de ene kant, als ik alleen maar naar mijn, mijn, mijn zeg maar zoektocht naar variëteit, naar spanning, naar nieuwe dingen kijk, dan zou ik nooit structuur willen. Dan zou ik geen enkele dag hetzelfde willen hebben. Als ik in de praktijk kijk naar hoe ik het beste functioneer en hoe ik het meest tevreden ben aan het einde van de dag over dat wat ik gedaan heb en dat wat ik meegemaakt heb, dan heb ik bakken met structuur nodig. Wat echt tegen mijn ADHD ingaat, zeg maar. Maar ik functioneer er wel beter bij. En nou, iemand gaf een metafoor erbij, zei van ja, als ik tegen iemand zeg ben creatief, ja, dan gebeurt er niet zo heel veel. Want dat is best lastig om gewoon op commando creatief te zijn. Terwijl als ik jou een doek geef en verf en ik zeg ben creatief, of ik geef jou weet ik veel, een heel blok met speksteen en een beitel en een hamer, en ik zeg ben creatief, nou, dan, dan heb je een soort van canvas, dan heb je een plek waar je die creativiteit op kan kanaliseren. Dat is niet een soort van, nou ja, de stralen gaan alle kanten op, maar dat is juist meer die laserfocus die heel erg gericht is op één specifiek onderdeel. Dus waardoor ook die energie goed gericht aankomt. Nou, en wat belangrijk is, is in die balans tussen autonomie en structuur, is dat je afstemt met je partner. Uh, Afstem met je medeopvoeder of hoe dat ook in jouw situatie eruit ziet. Want anders loopt het risico dat je gaat touwtrekken. Dat de ene partner die gaat heel erg die autonomie creëren, die vrijheid, die, die creativiteit. En de ander heeft het idee van ja, maar daar moet ik voor compenseren... ...want er is niet genoeg structuur in ons leven. Dus ik ga meer structuur aanbieden. En nou ja, dan komt op een gegeven moment komt er veel meer structuur. En diegene die voor autonomie gaat denkt, nou ja, er is al zoveel structuur aan de andere kant. Ik ga nog minder bieden. En dan zegt de ander, ja, maar jij bent zoveel met autonomie en vrijheid bezig. Ik moet meer structuur creëren om te compenseren. Nou ja, dat is gewoon zonde als je zo je energie gaat verdelen, dan voel je je allebei rot bij. Terwijl als je zegt, nee, we gaan met elkaar samen kijken en we gaan dit complementair maken. We gaan een beetje die autonomie doen en een beetje structuur. Ik ga vanuit mijn autonomiewens jou helpen om die structuur mogelijk te maken. En ik ga van mijn structuurmogelijkheden, ga ik jou kijken, hoe kunnen we die autonomie meer een plek geven. En dan gaan we niet touw trekken, dan gaan we samen dezelfde kant op. Een van de redenen om veel over structuur na te denken, is vooral bij kinderen waar escalaties optreden. Die aan het einde van de dag helemaal kapot zijn en moe zijn, omdat ze overprikkeld zijn en dan misschien instorten. Uh, kinderen die externaliseren de problemen, die boos worden of gefrustreerd raken of vastlopen. Wat we dan meestal gaan doen als we um, op een schaal van 1 tot 10 kijken, is, is bij die 7, 8 of 9, daar hebben we natuurlijk ook in die stressmodule naar gekeken. Bij die 7 of 8 of 9 gaan we kijken: van ja, maar nu zit hij op een 8, hoe krijgen we hem weer op een 4? Het punt is dat hij nooit in de buurt van de 8 had moeten komen. En vaak. Als er later stress is, of dat nou overprikkeldheid is of gedrag of wat dan ook, dan is er ergens eerder op de dag is er weinig voorspelbaarheid, weinig structuur of verandering geweest. Nou, dit is ook iets wat ik uit eigen ervaring kan vertellen. Uh, nou, mijn dochter heeft met regelmaat last van woedeaanvallen. aanvallen. En een van de belangrijkste factoren die daar de voorspeller is, dan kun je eindeloos gaan kijken naar de trigger die zorgde dat de woedeaanval naar boven kwam, die van een soort van 7 naar 9 aan stress gaat. Maar 9 van de 10 keer uiteindelijk in de evaluatie komen erachter dat er ergens in het leven structureel iets veranderd is of in de dag iets heel erg anders liep. Nou, zeker ouders van kinderen met kinderen op het autistisch spectrum zullen dat herkennen. En dat er zo vaak een beroep gedaan is op flexibiliteit en zo vaak onzekerheid is geïntroduceerd dat er aan het einde niet meer genoeg over is om met een relatief nou ja, standaard situatie om te kunnen gaan. Nou, gewoon even wat praktische dingen. De eerste is... Een Weet je, ik hoop dat je dit niet nodig hebt. En dat je denkt, nou ja, ik heb mijn hele leven al georganiseerd, hier ben ik fantastisch in. Of dat je denkt, uh, mijn kinderen hebben het niet nodig en wij hebben het niet nodig, functioneren het er goed. Sla het allemaal over en negeer het. Maar als je hier een deel van herkent en je denkt, nou, weet je, uh, we zijn toch altijd achter de feiten aan aan het lopen. En dan is een weekend weer een chaos. En omdat het weekend een chaos is, worden kinderen onrustig. En nou ja, dat, dat is een negatieve spiraal, want worden kinderen onrustig, worden wij weer onrustig, zijn we weer moe. En dan nou ja, slepen we onszelf weer door het weekend of door een vakantie heen of wat dan ook. Um, nou, dan kun je naar deze tips gaan kijken. Als je dat niet hebt, sla het allemaal over. Nou, wij zijn echt de ver de structuurkant op gegaan omdat onze kinderen dat van ons vragen en wij het niet echt van nature in onze stijl hebben zitten. Dus wij maken echt aan het begin van het jaar voor de zomervakantie een jaarschema. Wanneer zijn alle vakanties? De vakantie lopen ook niet allemaal gelijk. Wanneer komen we oppassen? Wanneer gaan we, gaan we op vakantie? Gaan we weg met elkaar? Uh, wanneer ben ik misschien een aantal dagen weg? Wanneer is mijn vrouw misschien weg? Uh, opleidingen en al dat soort dingen. Gewoon het hele jaar gelijk doorplannen, zodat je meteen weet van: oké, okay, moeten we nog ergens op als organiseren? Komt het uit? Uh, zit er ook een beetje balans in dat niet de één drie keer achter elkaar een weekend weggaat, waardoor alle intensiteit bij de ander komt te liggen. Dus zit daar een beetje balans in. Nou, en vervolgens ga je kijken naar een weekschema met een vast schabloon. En um, wat belangrijk daarin is, is dat er ruimte voor iedereen is. Optimaliseer niet alleen voor je kinderen, optimaliseer ook voor jezelf. Zorg dat je zelf, als je kijkt naar een maand, dat je denkt: hé, hey, dit gaat een leuke maand worden. Want ik heb iets leuks in het vooruitzicht, want ik ga met vrienden of vriendinnen wat doen. Of ik ga een weekendje weg of ik ga een dagje weg. Of mijn sport heeft elke week plek gekregen. Of ik heb mijn, mijn creatieve dingen die ik ergens kwijt kan. Maar je moet naar die weken kijken en denken: hé, hey, dit gaat best wel een leuke maand worden. Misschien aan de ene kant is het soms intensief. Want dat hoor ik van heel veel ouders van hoogbegaafde kinderen, met of zonder allerlei uitdagingen, is dat het gewoon een intensieve tak van sport is. En in plaats van eindeloos te hopen dat het niet meer intensief wordt, want dat is, nou ja, heb ik maar zelden gehoord dat dat uiteindelijk gebeurt, is het de opdracht om leuke dingen in je leven plek te geven. Dat je niet denkt, als er ooit een dag komt en er is niks meer te verzorgen, niks meer te helpen of niks meer te doen, dan zal ik aan de beurt zijn. Nee, breng het terug naar de vraag van hoe ga ik ook voor mezelf blokken daarin zetten. En put the big pieces in first. lang reden puzzels verkocht in Amerika, een hele gave mathematische puzzels, gamepuzzles.com. Uh, en een van de hoofdstrategieën bij die puzzels is altijd zorgen dat je de grootste stukken er eerst een plek in geeft en dan naar de kleine stukjes toe gaat. Want dan hou je zoveel mogelijk flexibiliteit. Dus je stopt eerst school erin, werk erin, uh, hebben vast eetritme. Uh, wij hebben ook echt gewoon een eetprogramma. Het is zo saai als wat, maar elke nou ja, maandag eten we uh, zalm en broccoli geloof ik. En elke woensdag eten we wraps en elke donderdag eten we pasta met spinazie. En er is niet heel veel aan en onze kinderen halen er heel veel rust uit. Want ze weten al precies wat ze gaan eten. We hebben gewoon eten gekozen wat past. En wij als ouders eten soms anders, omdat we geen zin hebben in weer groene pasta. Maar dan hebben we voor onze kinderen makkelijk te organiseren eten. En dan hebben we voor onszelf ruimte. Um, nou ja, heb je je oppashelder, heb je al je clubjes en tijd voor vriendjes. Maar ook gewoon dingen als welke dag ruimen we de kamers op of welke dagen douchen we of dat soort dingen. Door het van tevoren vast te leggen, nou ja, kun je daarna het ritme veel makkelijker uit gaan, uh, gaan voeren. Als je dat basisprogramma op een gegeven moment ingedeeld hebt, dan kun je daarna je dagen gaan scoren op prikkeling. Welke dagen zijn relatief prikkelarm en misschien met een prikkelzoekend kind moet je er meer prikkels aan toevoegen. Gewoon, dan heeft hij al twee dagen niet meer gespeeld, geen clubjes en geen andere dingen, alleen maar school. Dan wordt hij waarschijnlijk wel rustig. Uh, of raakt het kind overprikkeld. Er hey, zijn al drie dagen achter elkaar dat hij naar school meteen naar een van de clubje of naar iets toe gaat. Of nou ja, ik ben logistiek vier uur lang bezig om iedereen overal te krijgen. Dan heb ik ontprikkeling nodig. Dus als ik nou de zaterdagochtend doe en dan doe ik alle clubjes. Dan vind ik het fijn als ik daarna gewoon rustig kan gaan hardlopen en dat jij dan met de kinderen bezig bent en daarna gaan we met z'n allen wat doen. Nou, door er op die manier over na te denken en door ook voor jezelf na te denken wat vind ik belangrijk. Gaan we elke dag, elke dag of week samen eten, gaan we uh, elke week iets leuks doen met elkaar of gaan we drie weken per jaar op vakantie met elkaar, dan stop je eerst die dingen in je planning en van daaruit ga je dan die planning uitvoeren, maar dan weet je in ieder geval alle belangrijke dingen erin zitten. Nou, het algemene uitgangspunten. Uh, ooit een leraar die zei, we doen de moedwerkjes voor de magwerkjes. En nou, als je bijvoorbeeld hebt over, um, nou, ochtends uh, aankleden, tanden poetsen, eten, tafel uh, afruimen, uh, je lunch maken en dat soort dingen. Nou, dat zijn voor de meeste kinderen zijn dat moedwerkjes. Dat is niet dat ze denken, ik hoop dat ik vandaag de tafel af mag ruimen. Nou, door de magwerkjes en moedwerkjes in de goede volgorde zetten. Als ik zeg, nou je mag op je telefoon gaan zitten en je mag zo lang op je schermtijd als je wil, of een half uur op je schermtijd. Dan zullen ze allemaal zeggen: dan nou, ga ik eerst schermtijd doen. En dan kijk ik daarna of ik nog wat tijd heb om de tafel op te ruimen. Dus is gewoon de afspraak op een gegeven moment is dat je zegt, nou, oké, okay, op het moment dat alle onderdelen gedaan zijn die vandaag horen, nou, ja, dan mag je daarna nog een half uur op schermtijd als je dat nog hebt. Maar als het dan tussen kwart over acht is en je moet naar school toe, ja, dan is het vandaag niet meer. Zie nou, je dat kinderen vanzelf gaan optimaliseren. Om die stappen goed te doorlopen. Zorg dat je het dan heel helder maakt. Zeker kinderen die weinig zelfsturing hebben. Zorg dat je een blad maakt met picto's. Maak schema's. Uh, heb er eventueel zelfs een wasknijper bij met de naam van de kinderen om door die stappen heen te gaan. Zodat ze gewoon helder weten wat ze moeten doen. Voelt heel raar om een kind met IQ van 145 een wasknijper en een bordje te geven. Maar sommige kinderen hebben gewoon echt beperkte executieve functies en hebben deze hulp nodig. Dus zorg, nou ja, weet je welke tijd wil je hebben dat je klaar moet zijn om naar school te gaan of naar je clubje te gaan, om s'avonds weg te gaan of wat dan ook om te eten. Overal op het moment dat je dingen hebt waar vaak discussie over komt, kan het de moeite waard zijn om het te structureren. Nou, een van de discussies die we eindeloos terug hadden komen is dat ze drie uur om naar school, dan mogen ze wat lekkers. Nemen, wij zijn dan redelijk beperkt in hoeveel snoep en dat soort dingen onze kinderen mogen. Dus door de week krijgen ze sowieso geen snoep, krijgen ze geen limonade en dat soort dingen. Maar ze van oké, okay, dan mag je wel iets lekkers, dus dat is dan een koekje of chips. Nou, dat werd elke keer weer een onderhandeling of dan een bokkenpootje wel een koekje was of dat een snoep werd of dat soort dingen. Nou, ja, Wat ik vaak de neiging heb om te doen, als dat ik twee of drie keer dezelfde discussie gehad heb om er toch echt regels over in te stellen. Dit zijn de drie zakken chips waar je iets van mag hebben. En dan mag je zo'n groot bakje, het mag niet boven de rand uitkomen. Um, ja, Te blauw en gestructureerd voor woorden, zeker niet mijn natuurlijke stijl. Aan de andere kant ontstaat er meteen rust. Ook voor je kinderen. Want al die denkcapaciteit die ze normaal gesproken moeten stoppen in, kan ik de regels nog verder oprekken en kan ik daar nog veel meer in verbuigen, kan nu gewoon gaan zitten in, ik ga iets leuks doen met mijn leven. Want ik weet gewoon, het is chips en ik mag deze twee zakken kiezen. En dat is dan de keuze die ik heb. Um, nou ja, in je planning ben ik ook een beetje, uh, uh, hoe heet het, uh, pragmatisch. Uh, bijvoorbeeld, nou, je moet op een gegeven moment koken, nou ja, plan dan. Wij plannen echt schermtijd, van 5 tot half zes. Want dan heb je ook van 5 tot half zes om het huis een beetje opgeruimd te krijgen en te gaan koken en dan kun je daarna samen eten. Dus kijk hoe je die organisatie doet. En ben helder wat je van je kinderen verwacht. Weet je, dat je zegt van oké, okay, ik vind gewoon dat de 6-jarige zijn eigen bordje naar de wasbak toe brengen of in de keuken zetten of echt in de wasmachine zetten. Nou, ben er helder over en geef elkaar, we gaan nu naar een volgende stap. Nu moet je ook zelf de tafel gaan dekken of je moet één keer in de week de tafel dekken. Want vaak zit er heel veel impliciet in die opdrachten. Uh, dat je verwachtingen hebt van je kinderen, maar je het niet heel helder hebt uitgesproken. Doe gewoon normaal, of doe wat alle kinderen doen, of dat soort teksten. Maar je kinderen weten vaak niet wat dat is. Dus gewoon zeggen, oké, okay, ik vind dat de tafel gedekt moet worden, je moet het één keer in de week doen. Of jullie moeten het samen uitvechten, of we doen het samen en we kijken wel. Het is allemaal goed, maar hoe helder je bent, hoe groter de kans op succes. Een aantal praktische tools, de eerste is een timetimer. Nou, Klassen hebben ze die echt klokken, maar die kosten geloof, 40, 50 euro of zo. dat dus zou ik je thuis niet aanraden. Je hebt er ook gewoon een app van en een website. Dus die timetimer in en dan heb je een visuele klok. Die, uh, die trek je na bijvoorbeeld 40 minuten of zo en dan wordt dat stuk rood. En het rode stuk wordt steeds kleiner. En uiteindelijk als het, als het rode op is, nou, dan krijgt die ping en dan is het klaar. Nou ja, dat helpt al een heleboel, want dan kun je gewoon heel visueel, zelfs kinderen die geen klok kunnen lezen, zien gewoon dat het kleiner wordt. En die zien ook wanneer die uiteindelijk op is. Um, wij maken het tegenwoordig op zo'n Google Home hangen. Uh, maken daar ook wel gewoon gebruik van. Hey Google, zet een timer op drie minuten. Dus kinderen die eigen timers hebben, of op een horloge of wat dan ook, zijn meestal meer geneigd om uh, zich aan te houden. Tegenwoordig is het zelfs zo, zet zelf een timer hiervoor. Daar houden ze zich vaak makkelijker aan dan wanneer ik de tijd bij en zeg nu moet je stoppen. We hebben een planbord met in ieder geval de planning voor vandaag. Uh, en wij hebben tegenwoordig echt een, een deel de planning voor vandaag. En de planning voor de komende week, zodat ze al aankomen zien komen. Papa is een nachtje weg, je gaat een nachtje logeren bij oma. Uh, wanneer komt de oppas? Uh, hoe zit dat in elkaar? Die voorspelbaarheid helpt een hoop. Origineel hadden we het op een whiteboard schreven op, maar dat was niet heel erg leesbaar. We hebben het ook met magneten gedaan. Je kunt magneettape kopen en dat kun je dan gaan lamineren en dat soort dingen. Je kunt ook pictoborden kopen. Uh, wij zijn uiteindelijk, ik had een oude laptop over en een oude monitor over. En die hebben we gewoon neergezet en we hebben er een powerpoint presentatie van gemaakt en dat, die passen we elke dag aan dan zetten we de slide op de volgende dag en dan hangt er gewoon ergens een scherm met de planning van vandaag dat geeft een heleboel rust je ziet de kinderen elke dag dat ze meekomen. komen het eerste wat ze doen is naar het scherm toe lopen lezen hoe ziet het vandaag eruit wat zou er deze week ook weer gebeuren en dan heb je veel minder vaak van oh maar jullie gaan een nachtje weg of jullie de oppas komt en dat wist ik niet want dan zeg je nee je kon het op het planbord zien dus dan kunnen ze veel makkelijker gaan voorspellen wat er gaat gebeuren waardoor er rust is. Uh, nou ja, voor kinderen die aan de computer, eh, gewoon echt aan een fysieke PC nog, dus bestaan nog, of een spelcomputer. Als je daar tijd wil managen, zeker met uh, tieners, nou, dan kan het echt helpen om het achterslot en te te hebben. En er echt een, een stroomslot op te hebben zitten, dat gewoon de stroom eraf gaat om vijf uur of om twee uur s'nachts of weet ik waar je de grens legt. Maar dan hoef jij het niet te bewaken. De eerste vier keer dan word je uitgescholden omdat mijn spel was kapot. en het apparaat was kapot. Nou, binnen, uh, binnen een week hebben ze geleerd om uit zichzelf één minuut voor die tijd niet een nieuw spelletje te beginnen. Maar gewoon netjes af te sluiten. Dus het helpt vaak als de omgeving erbij helpen. Nou, ja, die pictoborden helpen een hoop. En je hebt habit watches tegenwoordig. Zeker voor kinderen bijvoorbeeld op het autistisch spectrum. Die, gewoon echt, die kun je van tevoren programmeren en instellen dat die om 9 uur gaat piepen. Je moet je medicatie nemen om 11 uur gaan piepen over. Je moet je ademhalingsoefeningen doen of wat dan ook. Dus je kunt allemaal reminders instellen. Nou, het kan natuurlijk ook op die goedkopere versies van Google watches of dat soort dingen. Um, nou ja, dat helpt allemaal weer om een soort van externe stut bij de structuur te hebben. Tot zover opvoedvaardig. Gaan we kijken naar het begeleiden van talenten. Toptalenten. Nou, de vorige keer hebben we het heel erg over motivatie gehad hè? vanuit het PERMA-model, vanuit die integrale lijn die Spiral Dynamics. Maar vaak blijft een groot deel van de motivatie dat winnen verliezen. En het is heel riskant. Want winnen verliezen heb je daar geen controle over. Weet je, even als we naar sporters kijken, die zijn een jaar lang of vier jaar lang, bezig om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Maar je weet niet hoe de anderen het gaan doen. Maar misschien komt er een of andere genetische freak bij die nog nooit iemand gezien heeft. En die komt daar en die wint de wedstrijd. Want die gaat uh, weet ik veel hoeveel tijd onder, de wereld, we, onder het wereldrecord lopen. En heb jij getraind, dan ga je het wereldrecord verbeteren. En dan heeft iemand anders het nog meer verbeterd. Um, maar het kan ook tegenovergesteld zijn. Dat jij beneden gemiddeld bent. Dat je de vijfde op de rangwijs bent. Maar dat iemand struikelt, vier anderen meeneemt en dan ben je in één keer winnaar. Dus het eindresultaat heb jij niet onder controle. Daar ga je uiteindelijk niet over. Dus... Want je ziet dat de beste performers, de mensen die het het langst volhouden, die zijn gericht op het maximaliseren van het proces. zijn nou, in Amerika, met name in baseball en in uh, American football, de meest bekende coaches die jaar na jaar na jaar met een team winnen, zijn altijd de coaches die op proces gericht hebben. Die zeggen het doel is niet om te winnen, het doel is om de beste wedstrijd te spelen. En je ziet het ook een aantal coaches doen in de review. Die zeggen hey, we hebben wel gewonnen, we hebben misschien zelfs gewonnen met 6-0, maar ik heb toch nog gezien dat we deze fouten gemaakt hebben. Of we hebben met 3-0 achterstand verloren. Maar ik ben trots op mijn team. Want we hadden een aantal tegenvallers. of een blessure of wat dan ook. En we hebben nog steeds van dit en dit en dit en dit moment het beste gemaakt. En ook al lagen we achter, hebben we nog steeds een goede tweede helft gespeeld. Dus die focus is heel erg op het proces. Haal ik het maximaal uit elk moment? Ik ben zelf een fan van CrossFit. Het is een training die ik gewoon best wel vaak doe. En jaarlijks heb je de CrossFit Games. En. Een van de motto's van CrossFit is, expect the unexpected. Je krijgt elke keer andere dingen. Op een gegeven moment kwam er touw, touwspringen bij. En op een gegeven moment moesten ze gaan kajakken. Uh, nou ja, ze zijn er allerlei verschillende onverwachte onderdelen. Moesten ze met balen hooi gaan lopen geloof ik of zo. Dus elke keer zitten er andere nieuwe dingen in. Dus je kunt je ook niet echt voorbereiden op de CrossFit Games in die zin. Omdat, nou ja, op een aantal dingen weet je natuurlijk dat ze terugkomen. Maar een aantal dingen kunnen echt heel erg nieuw zijn. Nou, het voorbeeld was natuurlijk dat kajakken, maar een van de gemeen, meest gemene is dat ze op een gegeven moment een wedstrijd hadden waarin ze een, een, een trailrun hebben van ongeveer 5 kilometer. Ze moesten echt helemaal omhoog en omlaag en dat soort dingen. Nou ja, zei, je begint met 5 kilometer lopen. Die Mensen hadden je hele trailrun gedaan en het was een wedstrijd, dus ze wilden winnen. Ze hebben zich helemaal de blubber gerend om zo snel mogelijk over die finishlijn te komen. En toen ze over de finishlijn kwamen, kregen ze de boodschap, dit was pas de helft, je gaat terug en je doet het nog een keer. Nou, dat omgaan, dat expected, die unexpected, iemand die op win of verliezen zit, die rent zich helemaal kapot, die gaat zeer zo over de finishlijn heen. Maar als hij dan een boodschap krijgt dat hij meer moet doen, dan stort hij in. Die kan er mentaal niet mee omgaan. En wat je zag, en ik heb een aantal biografieën ook gelezen van nou ja, terugkerende winnaars, mensen die jaar op jaar dat winnen, wat natuurlijk typisch is, want je weet niet wat je gaat doen. En dan toch jaar op jaar winnen, is bijna altijd dat mentale proces. Het vermogen om die uitdaging te zien. Zelfs een van de, van de deelnemers, uh, die zei juist, ik ging niet zo heel erg goed. En toen ik hoorde dat we nog een keer moesten, toen werd ik blij. Want toen wist, wist ik dat het een wielskrachtwedstrijd zou worden. Want iedereen zou fysiek kapot zijn. En dan is de vraag, wat kun je nog doen als je fysiek kapot bent? En die terugkerende winnaars trainen er echt op. Die vragen hun coaches, die vragen hun trainers om tegenvallers te organiseren. Zodat ze ermee om kunnen gaan constant met onverwachte omstandigheden te komen, zodat ze getraind raken in niet comfortabel zijn met ik weet precies wat ik ga doen. En zelf ook een actief proces, weet je, een van die winnaars, met Fraser, vijf jaar op je rij, uh, rij is hij wereldkampioen geweest, en die is toen op een gegeven moment gewoon met een middelbare school hardloopteam mee gaan doen. Wat voor je ego niet zo vreselijk goed is als wereldkampioen, zeg maar, maar hem ontzettend geholpen heeft om die zwakheid, hardlopen dat was iets waar je op verloren had, um, nou, om die zwakheid beter te maken. En natuurlijk ben je heel bewust van je talenten en maximaliseer ze. Maar dat proces is een constante focus op het proces. Dus constant zoeken naar momenten van nou, hoe kan ik het meeste van vandaag maken. En juist op onverwachte momenten, juist op niet gestructureerde momenten. We hebben het eerder gehad over toptalenten, dat je een soort van ritueel moet hebben om zoveel mogelijk in, in, in staat te komen en in flow te komen. Als je dat hebt en het werkt, dan moet je ook trainen wat nou als het niet lukt. Ik heb uh, Amerikaans kempo gedaan. En dan, dan nou, had je een hele dag met wedstrijden en zo. En er zat ook sparren bij. Maar het irritante was dat die planning die ging altijd mis. Dus mensen waren super goed voorbereid. Hadden een hele warming up van 20 minuten. Maar vervolgens zit je gewoon drie kwartier te wachten. En koel cool je af, ga je uit staat. In één keer was het oké, okay. jij moet dat veld. En dan moest je een half minuut later in één keer beginnen. Want dan, dan, nou ja, anders dan kost het je allemaal punten en zo. Nou, sommige mensen konden daar heel goed mee omgaan en die wilden juist zoveel mogelijk van die onzekerheid. Sommige mensen konden er niet mee omgaan. Nou ja, vertaal dit eens naar wat voor toptalent je kind heeft. Weet je, uh, of het nou schaken is, wat nou als er juist herrie is. Wat nou als je een keer met een achterstand moet beginnen. Ik ga gewoon twee stukken van je bord afhalen en daarmee moet je beginnen. Want misschien gebeurt er iets op een gegeven moment waardoor je per ongeluk in die situatie terechtkomt. Of er is herrie want iemand daarnaast gaat een zak chips leeg zitten eten of er wordt een nieuw... ...gebouw neergezet met een heimachine. Maar hetzelfde geldt voor je Frans proefwerk ...of proberen uh, aan je poëziebundel te werken. weet je Kun je dat ook doen in een omgeving die suboptimaal is? En train daar juist op. En vraag je niet af van... ...nou ja, heb ik de beste bundel geschreven... ...maar kom ik in het proces van het schrijven? Weet ik hoe ik mezelf in dat proces kan krijgen? Want dan zal ik de rest van mijn leven... vanzelf wel een heleboel goede bundels gaan maken. Het doel in je training is dat je... Je volledig moet inzetten, maar niet altijd wint. Als ik wil leren schaken en ik win altijd, leer ik helemaal niks. Want als ik een keer verlies, dan gaat ik mijn ego een deuk krijgen. Het heeft ook geen zin om altijd te verliezen. Het doel moet zijn dat als ik keihard mijn best doe, dat ik net iets vaker win dan verlies. Want dan blijft het wel een soort van motiverend, maar dan heb ik genoeg feedback en reflectie dat het ook niet altijd lukt. En dat houdt nooit op, al ben je de wereldkampioen. Uh, Seneca heeft ooit gezegd van, oh ja, weet je... Als je een worstelaar hebt en die wint van alle andere worstelaars in de sportschool, dan gaat hij twee worstelaars vragen. Of twee na elkaar, of drie na elkaar. Maar dan ga je dingen veranderen waardoor je toch weer een uitdaging hebt die voorbij gaat aan wat jij zelf kunt doen. Want als je te vaak wint, ja, dan gaat het niet goed met je ego. Maar ook te vaak verliezen, ja, dan, dan gaat het ook niet goed. Dan heb je het ook vaak fout ingesteld. Maar je moet heel erg denken vanuit progressies. Hoe kan ik beter worden? En bij golf heb je par, heb je van een um, weet het, van een, golfkurs, heb je een soort van hoeveel slagen heb je nodig om die golfcourse af te maken. En als je een bepaald niveau hebt, nou, dan haal je het op die par en dan kun je daar boven of onder zitten. Dus als ik tegen iemand anders speel die veel beter is dan ik in golven, dan kan ik alvast een soort van pluspunten krijgen, waardoor we allebei moeten werken om op datzelfde punt uit te komen. Het is eigenlijk hetzelfde als ik ga hardlopen tegen iemand die veel beter kan hardlopen en ik mag al 10 meter naar voren lopen. Want die voorsprong, dan moeten we allebei keihard werken om de finish te halen. En dan hebben we eigenlijk allebei evenveel kans. Of we gaan schaken tegen iemand die veel beter kan schaken en die levert een aantal stukken in. En dat ga je net zo lang doen tot je nou, ongeveer 50-50 uitkomt. Winnen, verliezen, misschien 60-40. En wat je het liefst wil hebben, is dat je die verantwoordelijkheid bij het kind neerlegt. Oké, okay, we gaan schaken. Nou, laten we eens even reflecteren. De afgelopen vijf partijen heb je gewonnen. Wat zouden we nu moeten doen? Ja, gewoon nog een keer spelen. Nou, dan vind ik eigenlijk dat je je uitdaging niet goed instelt, want je blijft maar winnen. Dit zou het moment moeten zijn dat je zelf een nieuwe uitdaging moet gaan zoeken. En zelf moet zeggen, ik wil het wel met een pion minder proberen of ik ga mijn koningin inleveren. En als ik dat dan vervolgens doe en nou, daarna verlies ik vijf kropperij, nou, dan moet ik misschien weer een stapje terug. Maar dan kun je dus zelf, dan kan iemand als toptalent zelf gaan reflecteren op wat heb ik nodig om optimaal te functioneren. Nou, zo komen we uit bij het dubbel bijzonder spoor. Het doel bijzonder spoor gaan we het hebben over high challenge, low threshold. En de uitdaging is om aan de ene kant voldoende uitdaging te hebben, want anders gaat dat hoogbegaafd brein geen rust hebben. Maar aan de andere kant mag het niet zo ingewikkeld zijn dat de belemmeringen eigenlijk een probleem worden. Nou, dan ga ik starten met een korte recap allerlei verschillende theorieën die hierop van toepassing zijn. En daarna gaan we specifiek de window of motivation toevoegen. Nou, dingen die we besproken hebben in het verleden die op dat high challenge, low threshold van toepassing zijn, is het zoektocht om het matchen en stretchen in balans te brengen. Er moet genoeg gematcht worden om het leuk te houden, dat je het op een fijne manier kunt doen, maar er moet ook gestretched worden om iets nieuws te leren. Je moet ook aansluiten op je leerstijl. Ook daarin kun je matchen en stretchen. Oké, okay, je, je bent misschien dyslectisch, dus we moeten niet alles in tekst doen, maar we gaan meer video's kijken of je gaat podcasts luisteren of dat soort dingen. Je moet je balans houden tussen waar ga ik je stimuleren dat je het kunt leren, waar ga ik compenseren door een soort van zijwieltje te organiseren en welke dingen ga ik niet van je vragen. Weet je, oké, okay, misschien dispenseren we het feit dat er uiteindelijk een geschreven stuk uit moet komen, want jij mag een verhaal vertellen. Of we gaan het compenseren. Ik ga jou text-to-speech software geven. Er moet nog steeds een boek uitkomen, maar software gaat je daarbij helpen. Nou, je bent constant dus bezig met het aanpassen, stimuleren, compenseren, dispenseren disp disp disp tot het match en stretch in balans is. Nou, overal ben je constant aan het kijken naar het stressniveau naar beneden krijgen. Nou, we hebben natuurlijk net ook al een aantal punten gehad. Hè, van hoe kun je dat stressniveau een beetje, nou, bijvoorbeeld door structuur, door voorspelbaarheid, euh, naar beneden krijgen. Zorg dat je situationeel leiderschap goed afgestemd is. Dat je, nou, ja, kinderen die duidelijk instructies nodig hebben, die moeten ook die instructies krijgen. Degene die autonoom aan de slag willen, die moeten ook die autonomie krijgen. En zorg dat je een balans hebt tussen die korte en die lange termijn motivatie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En in dat proces moet je echt voorkomen dat er aangeleerd hulpeloosheid optreedt. Dat het zo vaak misgaat dat iemand op een gegeven moment in de modus komt, dit heeft geen zin meer, dit gaat me toch niet lukken. En de belangrijkste stap daarin is focus op inzetdoelen. Dus niet haal je het eindresultaat, heb je de drone in elkaar gezet, heb je nieuwe software geprogrammeerd, maar heb je een uur gewerkt aan de lessen die er liggen. En heb je dat op een slimme manier, heb je dat op een strategische manier gedaan. Nou, een van de... Het concept dat hierin belangrijk is om dat low threshold voor elkaar te krijgen is je window of motivation. Nou, je kent het misschien allemaal de marshmallow test. De marshmallow test, dan heb je een 6-jarige en die zetten we aan tafel. Dat is een van de meest sadistische, psychologische onderzoeken die er is. Zet je een zesjarige aan tafel en dan zeg je, kijk hier ligt een marshmallow. En als je die marshmallow een kwartier laat liggen, krijg je er twee. Nou, sommige kinderen kunnen dat heel erg goed. Die laten hem liggen, die kijken naar hebben allerlei strategieën erbij. Briljante YouTube filmpjes trouwens. Die zitten de hele tijd aan het kijken. En die krijgen dan twee marshmallows. de andere die kijken ernaar, die denken twee, kijken naar de klok, proberen naar tien seconden, denken nou weet je, ik heb die marshmallow opgegeten. Want wat er gebeurt, is dat een marshmallow extra, een kwartier in de toekomst, die heeft geen waarde. Die zit zo ver in de toekomst, ik kan alleen maar motivatie voelen voor dat wat er in de komende minuut gebeurt. En als je iets belooft over vijftien minuten, dan heeft dat geen waarde. Als dus ik tegen jou zeg, ik wil dat jij het komende jaar elke dag een half uur lang iets doet... En als jij dat doet, dan krijg je over 45 jaar, krijg je 10.000 euro. Nou, dat is bijna niemand die nu een jaar lang elke dag een half uur zijn gedrag aan kan passen, met als enige beloning over 45 jaar 10.000 euro. Is dat omdat 10.000 euro niks waard is? Tuurlijk niet, want iedereen wil 10.000 euro hebben. Maar 10.000 euro over 45 jaar ligt zo ver in de toekomst, dat bij bijna niemand dat in je window of motivation ligt. Dus, het moet dichterbij zijn. Nou, en elk mens heeft die window of motivation. Hoe groter de beloning, nou, hoe groter die window. Als ik zeg je krijgt 100 miljoen over 20 jaar, nou, dan zijn er best wel wat mensen die nu hun gedrag kunnen aanpassen om over 20 jaar 100 miljoen te krijgen. En nou ja, voor een marshmallow gaat niemand meer dan een minuut van zijn tijd aanpassen. Dus nou, ik denk dat dat belangrijk is om nou, de grootte van die window of motivation um, nou, daar bewust naar te kijken. Hoe is dat afgesteld voor je kind? En dat is echt in die IOB-holder. Er zijn geen standaard antwoorden op van 4 jaar is dit en 9 jaar is dat. Je kijkt naar je eigen kind. En een voorbeeld is ook een, een puur met een proefwerkweek. Iedereen weet dat de proefwerkweek eraan komt. Iedereen weet dat uiteindelijk dat, dat je overgangscijfers ervan afhangen. Maar je ziet die window of motivation. Twee weken van tevoren gebeurt er helemaal niks. Een week van tevoren gebeurt er niks. 72 uur van tevoren en er gebeurt er niks. En in één keer op het 70ste uur ziet hij, hé, hey, maar ik heb over. Iets meer dan twee dagen heb ik een proefwerkweek. En dan slaat de stress toe. Nou, dan is blijkbaar dat het moment dat het in zo'n window of motivation gekomen is. Nou, en een van de theorieën hierbij, als je naar het PERMA-model kijkt, die rockstar dus die positieve emoties en die flow, je wil uiteindelijk dat flow iemand op gang helpt. Dat wil je ook dus bij high challenge, low threshold. Dat inherent het feit dat ik raket raketgeleerde wil worden, dat ik een drone wil bouwen, dat dat belonend op zichzelf is. Maar meestal is het eerste stuk frustrerend. Nou, dan kun je met externe motivatie gaan werken. En dat kan echt zo plat zijn als elke vijf minuten dat je ermee bezig bent, krijg je een snoepje. Weet je, elke uh, tien minuten dat ermee bezig zijn krijg je vijf minuten aan schermtijd erbij. Echt met kleine beloning om iemand in die kleine stapjes op gang te helpen, zodat die motor van flow gaat draaien. Want uiteindelijk kun je iemand niet gemotiveerd houden op Rocks for Happiness. Je kunt iemand niet gemotiveerd houden op positieve emoties. Maar aan de andere kant is het ook niet heel reëel om te denken dat iemand zo poef uit de niks flow en meaning ontdekt. Dus in kleine stapjes, die low threshold, kleine vereisten vooral op inzet ingericht, met directe beloningen. Nou ja, dat geeft je de beste kans om stappen voorwaarts te maken. Nou, dan komen we bij bewust ouderschap uit. Nou, vorige keer hebben we een hele lijst met vragen gemaakt. Hebben we die hele recap gedaan, zijn we al die verschillende onderdelen doorgekomen. En als het goed is heb je een verschillende twee kantjes voorgeschreven met alle ondersteuningsvragen die je kind heeft. En dat is natuurlijk deels een deprimerende exercitie. Het was zo, mijn kind is hoogbegaafd die heeft wat uitdaging nodig. En nou is Tel langsgekomen. Nu heb ik in één keer 32 verschillende dingen waar die aan zou moeten werken. Nou, de volgende stap is dat je prioriteiten moet gaan stellen. Je moet concreet maken van, nou, van die 32 dingen, wat zijn de belangrijkste drie? Wat zijn de belangrijkste vijf? Nou, de volgende keer gaan we naar het proces kijken. Als je dan een prioriteit hebt, wat doe je ermee? Maar nu gaan we eerst proberen die lijstjes eens even wat korter te maken. Wat is nu het belangrijkste? En om te weten wat het belangrijkste is, moet je eerst weten wat je voor elkaar probeert te krijgen. Ik heb er drie doelen bij. Je probeert voor je kind nu iets voor elkaar te krijgen. Misschien is hij nu niet gelukkig of doet hij niet, gaat het niet goed op school of gaat het niet goed tussen jou en je kind. De tweede is voor je kind naar de toekomst. Nou ja, goed, uiteindelijk als hij de universiteit wil halen of hij wil naar een middelbare school toe gaan of hij wil uiteindelijk zijn eerste baan halen, dan heeft hij wat dingen te leren. Maar de derde en die is misschien wel belangrijkste is vanuit jezelf. Als je kind zo ongestructureerd is, zo weinig kan bijdragen, dat jij de hele dag een mantelzorger bent, dat jij de hele dag... Nou ja, achter de feiten aanloop niet voldoende energie hebt. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Jouw stressniveau. Ja, dan ga je uiteindelijk ook niet voor je kinderen kunnen zijn. Dus vanuit die drie doelen, wat is het belangrijkste voor je kind nu? Wat is het belangrijkste voor je kind naar de toekomst? En wat is het belangrijkste voor jou als ouder? En dat laatste is echt belangrijk, want het is niet duurzaam als je dat niet meeneemt. Dit is een opdracht. Dus je kunt dit verhaal aan te horen. Het is een heel kort verhaal, want ik ga je gewoon vertellen wat je moet doen. Maar het puntstuk dat je ergens tijd om dit te doen. Ik zou je echt aanraden is dat je. Video nu op pauze. Als je tijd hebt om het te doen, ga de opdracht nu doen. Als je geen tijd hebt om het te doen, pak je agenda, plan ergens. Vanavond, komende zaterdag, volgende week dinsdagavond, neem een moment om deze opdracht te doen. Want als je die opdrachten niet doet, dan maakt het geen verschil. Nou, als je eerst kijkt naar je prioriteiten vanuit ouders. Dan is de vraag wat is er nodig om tot een soort van normale belasting te komen? Dat jij het idee hebt van, nou oké, okay, dit kan ik als ouder. Ik, ik hoef niet helemaal stuk te werken om er voor mijn kinderen te zijn. Nou, misschien heb je dat helemaal niet. zeg je, ik vind het super relaxed, ik vind het super vrolijk met mijn kinderen. En dan kom ik heel makkelijk de dag door. Geen probleem, geniet ervan. Sla deze stap over, want dan heb je daar geen prioriteit in. Maar als je niet soepel je dag doorkomt, als het je een heleboel energie kost. Nou, dan is het belangrijk om dit hier op prioriteit te stellen. Dus ga door de lijst heen en selecteer je top 3 tot 5. Wat zijn de dingen die het meeste verschil maken? Als mijn kind wat emotieregulatie zou hebben, waardoor hij niet... Alles er elke keer uit Dat hij wat responsinhibitie had, zodat hij niet alles omgooit terwijl hij rondliep, Of nou ja, dat we in situationeel leiderschap, dat hij wat autonomer zijn eigen kamer opgeruimd kan houden. Of dat hij gemotiveerd kan zijn om zijn huiswerk te maken. Als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen, dan zou mijn leven er beter uitzien. En dan zou mijn belastbaarheid beter te doen zijn. Mocht je dat heel erg lastig vinden, maak eerst van je lange lijst een shortlist. Wat zijn de dingen die relevant zijn voor jou als ouder? En dan gaan we de prioriteitoefening ga je weer doen. Dus dan heb je er bijvoorbeeld 10 over en dan ga je weer de eerste met de tweede vergelijken. zet je een streepje voor. De eerste met de derde streepje ervoor. De eerste met de vierde streepje ervoor. Enzovoort, enzovoort. Totdat je onderaan komt en dan ga je naar de tweede. De tweede met de derde, de tweede met de vierde, de tweede met de vijfde. Net zo lang tot je bij de allerlaatste uitkomt. En dan kijk je gewoon welke heeft de meeste streepjes. Zodat ze een manier om die prioriteiten makkelijker te kunnen stellen. Vanuit het kind. Wat heeft je kind op de korte termijn nodig? Weet je, om gewoon de komende ma week, maand, komende maanden... Goed zo'n schoolperiode door te komen, of zijn studieperiode door te komen, of zijn vakantie door te komen. Wat zijn de belangrijkste dingen die je kind nodig heeft om een stap voorwaarts daarin te maken? Hetzelfde oefening. Ga door de lijst heen, kies je top 3 tot 5, heb je daar moeite mee, maak eerst een shortlist en ga ze daarna weer vergelijken. En als laatste stuk, je kind voor de lange termijn. Wat heeft hij voor de lange termijn nodig uit die lijst? Wat zijn de 3 tot 5 dingen die het meest belangrijk zijn? Nou, nu heb je de lijsten gemaakt, nogmaals. Dit is een oefening die je doet, dit is niet een verhaal wat je aanhoort. Zoek er binnen je top 3. Want je hebt nu maar ergens tussen de 9 en de 15 dingen verzonnen. 3x3, 3 keer 5 Dus tussen de 9 en de 15 dingen. Kies daaruit je top 3. Waar zit het grootste verschil in? En ik zoek dan eigenlijk altijd naar de domino. Wat? Als we dit doen, dan ontwikkelt de rest zich ook wel. Bijvoorbeeld naar een growth mindset toe gaan is een voorbeeld van zo'n domino. Als een kind een verschuiving kan maken naar een growth, naar, van een fixed mindset naar een growth mindset, dan worden daarna bijna alle onderdelen makkelijker. Als een kind zelfsturender kan worden, worden daarna een heleboel andere onderdelen makkelijker. Dus je hebt een soort van aantal voorwaardelijke dingen die je kunt ontwikkelen, waarna andere dingen vanzelf volgen. Nou, en het voordeel hiervan is, origineel, ik heb mijn kind, hij is ook begraafd, hij moet wat uitgedaagd worden. Nou, dan hebben we eerst die overweldigende oefening van alle ondersteuningsvragen. Nou, als je er nu drie uitkiest, dan weet je dat je echt nagedacht hebt van al die dingen die we kunnen doen, wat zijn die drie belangrijkste. Dus je hebt ze bewust gekozen. Nou en ga dan stappen zetten. Ga zelf er stappen mee zetten. Haal er een expert bij. Dat zijn gewoon mensen die je kind kunnen begeleiden op mindset of je kind kunnen begeleiden op executieve functies. En zorg dat je daar afspraken in maakt met je partner. Dat je aan hetzelfde werkt. Mocht je daar heel moeilijk uitkomen, doe allebei losse oefeningen. Je mag er allebei eentje uitkiezen en eentje kiezen jullie samen. Dan heb je er ook drie. Dan heb je in ieder geval samen ben je dezelfde drie dingen aan het werken in plaats van dat je weer gaat touwtrekken. De volgende keer gaan we dus weer verder van als je, je prioriteit hebt, hoe ga je eraan werken? Maar voor nu heb je in ieder geval je belangrijkste drie vragen. Kun je eventueel nog teruggaan in de video's om te kijken welke vind ik daar het belangrijkste van en wat werd er ook weer over gezegd en wat kan ik ermee doen? Nou ja, van daaruit kun je stappen voorwaarts maken. En zo komen we bij het laatste spoor. Vanuit jouw kracht naar je kinderen. Nou, en eigenlijk geldt hetzelfde wat we voor de kinderen hebben gezegd in het dul bijzonder spoor hebben we het erover gehad. Uh, als je stressniveau te hoog is, dan ga je aantal vermogens gaan naar beneden. Ik heb ook een onderhandelingstraining gedaan. Ze dus leren je echt onderhandelen, ook onder hoge druk en dat soort dingen. En daarbij gaan we ze ook aan. Je ziet aan iemand zeg maar, het aantal vaardigheden wat je kunt gebruiken, je inlevingsvermogen, al die factoren, als jouw stressniveau omhoog gaat, dan worden je vermogens worden kleiner. Als je je stressniveau naar beneden krijgt, dan worden jouw vermogens weer groter. Dan kun je beter met meer situaties omgaan. We gaan een aantal dingen bekijken. De eerste is, nou ja, wat is je standaard van je stressniveau? Want sommige mensen hebben gezien als ik me niet dood ga aan het einde van de dag, dan heb ik het goed gedaan. Nou, ik hoop dat je naar hogere standaarden kunt gaan. Nou, dan gaan we kijken naar triggers. Wat zijn die kleine speldenprikjes, zeg maar, die op een knopje bij jou drukken, waardoor je, dan, ik noem het altijd al, de glijbaan opgaat. Dat van een heel klein deeltje je in één keer een enorme af, afgeleider maakt. Nou, hoe compenseer je daarvoor en hoe ga je in algemene zin voor een lager stressniveau zorgen? Als je kijkt naar de standaarden, en het komt ook een beetje uit die allereerste webinar, had ik ook een vraag, in die interactie zitten, is, is het de laagste standaard, is gewoon ik, ik haal überhaupt het einde van de dag niet. Weet je, dan is het vijf uur, ik weet het echt niet meer, dan mogen kinderen gewoon de kast leeg eten. Ik zet de tv aan, want ik weet gewoon niet meer hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Nou, één niveau hoger is, ik haal het einde van de dag wel, uiteindelijk liggen ze om zeven, acht, negen of tien uur liggen ze uiteindelijk in bed, dan ben ik helemaal eraf. Kan ik niks meer doen. Dan ga ik als een soort van zombie voor Netflix liggen. Want ik kan gewoon niks meer voor mezelf doen, want ik heb geen energie meer. Nou, derde niveau is, ik haal het einde van de dag alsof ik een marathon gelopen heb. Maar ik ben een marathonloper. Iemand die een marathon gelopen heeft en je loopt vaker marathons, die is aan het einde van de dag moe. Maar die kan het wel, want daar is hij op getraind. Daar is hij toe in staat. En dan heeft hij ook nog wat energie, kan hij ook nog wat met zijn leven gaan doen. Maar het is nog steeds wel iemand die een marathon gelopen heeft. Nou, het liefste wil je op niveau komen, minimaal. Ik haal het einde van de dag als een fijne actieve dag. Als ik in de bergen ga wandelen, als ik een lange wandeling met vrienden maak, dan ben ik aan het einde moe. Dan voel ik mijn lichaam, maar dan ben ik gewoon tevreden. Ik kan nog allemaal dingen doen. Zit lekker in mijn vel. Ik heb niet soort van tot een 9 van de 10 aan, aan inzet hoeven leveren. Maar ik heb gewoon lekker mee in kunnen zetten en een fijne dag gehad. En uiteindelijk nou ja, heb je natuurlijk, ik haal het einde van de dag without breaking a sweat. Dit is echt zo makkelijk voor me. Dan ben je of een natuurtalent als ouder. Of je zou kunnen kijken of je dan misschien je standaarden kunt verhogen. En dat je nog meer met en voor je kinderen kunt gaan doen. Maar denk eens na, waar ligt mijn standaard? Waar sta ik nu? En waar wil ik zijn? Nou, als er een heel groot gat in zit. Als je zegt, ik wil het einde als een fijne actieve dag halen. Maar ik haal het einde van de dag niet. Neem deze module dan serieus en ga echt aan de slag. Want dit maakt het grootste verschil. Als jij in die slapmodus blijft. Als jij moet blijven vechten om het einde van de dag te halen. Ja, dan wordt het een moeilijke exercitie. Nou, die triggers... Eigenlijk ben je gewoon aan het lopen. Hè. Je bent je dag aan het doen, je bent spullen aan het opruimen. En op een gegeven moment raak je getriggerd. Nou, een voorbeeld van een trigger is bijvoorbeeld ik roep mijn kind op zijn kamer. Wil juist alsjeblieft naar beneden komen en er komt niemand. Nou, dan zit er een verschil tussen emotie en overemotie. Want iemand roept en die niet komt, dat is frustrerend. Dat zou iedereen een beetje irritant vinden. Het is niet het einde van de wereld, maar het is wel irritant. Maar stel je voor dat ik nu een trigger heb dat ik me niet gezien voel. Dat ik uit mijn jeugd of weet ik waar ik het vandaan heb... ...de reden heb dat ik denk, oh man, ik voel me vaak niet gezien. Ik voel me vaak een soort van niet, nou ja, serieus genomen. En nu heb ik iemand, die roep ik en die komt niet. Dan heb ik een klein beetje frustratie van de huidige situatie. Maar ik heb deels een overemotie. Want ik krijg in één keer het gevoel, mensen zien me niet en die, die geloven me niet... ...en niemand luistert naar me en ik ben hier helemaal alleen. Er is niks gebeurd, want mijn kind zit misschien met een koptelefoon op zijn kamer... ...dus ik, er is helemaal niks actief met mij gebeurd... Maar die trigger, dat knopje waarop gedrukt wordt, dat raakt me. Dus een beetje, kijk, als ik jou zachtjes op je arm druk, dan gebeurt er helemaal niks. Maar als jij net een enorme klap hebt gemaakt en je arm is helemaal blauw en ik tik er zachtjes op, dan reageer je, ah, dat is super pijn. Dat heeft niks te maken met het tikje, het tikje was niet belachelijk hard, maar je arm is beurs. Nou, dit is zo, hebben wij allemaal onze beurse Er is geen mens die het niet heeft. Je bent echt, nou ja, <laughs> boeddha. Uh, zelfs je dat Gautama, ben je zelf op het moment dat jij nul triggers meer over hebt, want dan ben je eigenlijk bijna bij je staat van verlichting. Maar eigenlijk iedereen heeft triggers, punten waar die geraakt wordt, waarbij er emoties naar boven komen die niet met de situatie te maken hebben met iets heel anders. En het zijn eigenlijk soort van kleine mini traumaatjes kleine glijbanen, klein duwtje en je gaat in één keer heel hard eronder uit. De belangrijkste stap is dat bij jezelf leren herkennen. Mijn frustratie gaat omhoog als ik iemand roep en hij komt niet. Mijn frustratie gaat omhoog als iemand iemand anders pijn doet door niet op te letten. Dat zijn dingen die bij mij gevoelig liggen. Nou, dat weet ik. Dus als ik dan ook die reactie voel, dan denk ik, oh ja, wacht even. Ja, maar is, is er nou iets gebeurd? Nee, ik heb gewoon geroepen en niemand komt niet. Nou, kan ik gewoon eerst maar eens naar boven gaan. Dus jezelf zien, dat bewustzijn, dat uit kunnen zoomen, maakt dan een enorm verschil. En het gaat er niet om of het goed of fout is. Je bent niet perfect, het hoeft niet in één keer goed. Maar het is gewoon het bewustzijn dat je daarmee bezig bent. Nou, wat ga je dan doen? Ja, je kunt kijken naar het oplossen van je trigger. Ja, stap 1 is dus weer dat bewustzijn. Als ik mezelf zie doen, dan kan ik er vaak al om lachen. Maar ja, kijk, daar ga ik weer. Super geraakt door iets heel erg kleins. En wat je probeert te doen is eigenlijk afstand te nemen en uit die kokervisie te komen. Dan kun je een heel neurologisch verhaal over vertellen. er amygdala bij stress, nou, dan gaan allerlei andere gebieden afsluiten. En op het moment dat je hippocampus en dat je je meocortex meer activeert, nou, dan krijg je ook weer meer onderdelen van je hersenen die daarbij beschikbaar zijn. Als je er echt mee aan de slag wil, dan kom je bij dingen als cognitieve gedragstherapie, maar ook therapie en dat soort dingen uit. Maar wat in ieder geval sowieso ook helpt, is als je standaard stressniveau omlaag gaat. Want als je op een schaal van 1 tot 10 op een stressniveau 2 zit, dan komen triggers ook niet zo hard aan. Maar als je op een stressniveau van 7 zit en dan krijg je ook nog een trigger, dan heb je dus die mentale capaciteit niet om daar reflectief naar te kijken. Dus dan verzuip je erin. Dus wat kun je doen om je algehele stressniveau omlaag te krijgen? Ja, het is geen rocket science. Ga regelmatig sporten. Doe aan mindfulness, of meditatie, of yoga. Uh, ademhalingsoefeningen werken heel goed. Gewoon super bazaal. Vier seconden in, vier seconden uit. Doe dat twee keer per dag, twee minuten of zo. Dan gaat je stressniveau van naar beneden. Misschien heb je ook zo'n hippologe. kan mijn eigen stressniveau bekijken. Dan kun je ook zien wat er gebeurt. Um, Hartmaat heeft een apparaatje, waarmee je dus echt de dan, hartcoherentie kunt meten. Waarmee je dus kunt zien, van hoe kun je je stressniveau verlagen door ademhalingsoefeningen. En investeren in algehele zelfzorg. We hebben nu intussen al zes maanden erop zitten. Werk aan je eigen creativiteit, aan je betekenis, aan je positieve relaties, en je positieve emoties. Als je dat allemaal doet, gaat je stressniveau naar beneden. Gaat je tevredenheid en je lol in je leven omhoog. Nou en blijf eraan werken... Tot op een schaal van 1 tot 10 je stressniveau standaard onder de 5 is. Het is niet nodig om hoger te gaan. En blijf je leven herorganiseren tot je daar komt. En zeker weet je, als je in een mantelzorgsituatie met duidelijk bijzondere kinderen en weet ik wat allemaal zit, is dat een uitdaging. Gaat het niet vanzelf komen. Oké, okay. stap stap vooruit. En ga niet ingrijpen pas als je bij een 8 of een 9 bent. Want dan ben je belangrijker dan dat en je, je kunt ook meer aan je kinderen geven als je dat doet. Zo, nou dat was weer echt een enorm verhaal. Kennis en kundebegaafdheid, perfectionisme en faalangst bekeken, opvoedvaardig, hoe kun je structuur bij toptalenten begeleiden, dat is focussen op het proces en het trainen van het omgaan met tegenslagen. Dubbel bijzonder, high challenge, low threshold, en hoe kun je die window of motivation goed inschatten om van daaruit op dat niveau ook motivatie te bieden, zodat je rockstar happiness als, motor, als startmotor van flow kunt gebruiken. Bewust ouderschap, het kiezen van prioriteiten in al die ondersteuningsvragen. En uiteindelijk vanuit jouw kracht naar je kinderen. Dat je gaat kijken hoe jij jouw stressniveau naar beneden kan halen. Want dan is er meer van jou beschikbaar. Nou, mocht je het interessant vinden, mocht je er meer over willen weten, wil je er meer over leren. Wil je meedoen met Opvoedvaardig, kijk op opvoedvaardig.nl. Eén keer in zoveel tijd komt er weer een nieuw cohort voorbij. En we gaan uiteindelijk ook met begeleiders kijken of je aan de hand van Opvoedvaardig ouders kunt gaan ondersteunen en kunt gaan helpen. Nou, tot zover deze keer. Ik hoop weer dat je er wat aan gehad hebt. Ik hoop dat je aantekeningen gemaakt hebt. Maar ik hoop vooral dat je er iets mee gaat doen. Want als je iets gaat doen, dan verandert iets in je praktijk. Nou, tot zover. Zoals altijd, breng het best naar boven in jezelf en in elkaar.